Maar dat bestaat natuurlijk niet natuurlijk. Andere hebben we dan de machine learning, het ja. ja, machine leren, dat het leren van data. En daar heb je ook dan verschillende stromingen. Je hebt het, uh, uh, de superviseerde technieken, dat wil zeggen, je geeft een voorbeeld van een foto van een kat en je zegt ook dat is een foto van een kat, dat is gesuperviseerd leren, dus je krijgt voorbeelden. Het tweede is ongesuperviseerd leren. En daar krijg je eigenlijk ja, als het ware heel veel foto's van katten en honden en, en, en, en bieren en allerlei dieren. En het systeem gaat eigenlijk zonder te weten eh, dat een kat een kat is en een hond een hond is en zo verder, gaat hij eigenlijk wel gaan foto's samenleggen. Van die gelijkaardig zijn. Dus je gaat de foto's van de katten wellicht samennemen. En misschien gaat er daar wel een keer soms een tijger of een, een puma ook tussen zitten. dan, En ga foto's van honden samennemen, en, en, en zo verder. Dus dat is ongesuperviseerd leren. En dan hebben we nog zelflerende algoritmes, of het versterkingsgebaseerd leren, zoals dat in het Nederlands noemt. In het Engels is dat reinforcement learning. En dat is eigenlijk het leren uh, door middel van een beloning. Dus wat er eigenlijk gebeurt is. Um, dat is vooral gebruikt in de context van een dus Een robot voert een actie uit, met de arm bewegen bijvoorbeeld, en dat kan leiden tot iets juist, dan krijgt die robot een beloning, of dat kan leiden tot iets fout, en dan krijgt die beloning een straf. En hoe ziet die beloning er dan uit? Want een beloning krijgen, een robot of een algoritme, is een beetje raar natuurlijk, want dat is eigenlijk gewoon wiskunde. Dus je krijgt dan een positief getal, om het maar zo te zeggen of een negatief getal als straf. Dus die krijgt ja, punt. krijg dan punten in de schrijving, ja. Dus hij zei continu via punten. Het is goed, slecht. Denkt u dat de kans bestaat dat die... Dat die, dat die, die, die, die deep learning, dat die, die zo... zoals overal verschenen is, dat Google-experiment, dat, dat gestopt is, en dat die computers tegen elkaar begonnen te spreken in een, in een, een, een niet-bestaand taaltje? Dat hebben we de, oh ja, de leerling ook gezien. Dat is heel daar... overdreven. Ja, dat is heel, over, dat is heel ja, overdreven. Maar dat, zien. Dat, dat, dat, dat Dat het risico bestaat dat die self-learning, dat die artificial intelligence, zo slim wordt, dat die dus inderdaad zo beginnen te communiceren dat ze de mens over nee, nee, nee. Maar zijn. Zoals in de. Ik is veel een film mee Ja, maar dat, dat risico is op dit moment eigenlijk onbestaande. Dus we moeten geen zorgen maken over robots die tegen elkaar pappelen op een manier dat je niet kan begrijpen en, en die dan achter u als het ware gaan uh, vertellen of, of, uh, of uh, snode plannen gaan smeden. Dus dat, dat gaat niet gebeuren, omdat die robots eigenlijk totaal geen notie hebben van ja, maar wat is een, een snood plan en hoe kan ik de wereld overnemen? Laat staan als ze een enig begrip hebben over ja, de wereld of wat dan ook. Dus, dus, dus wat doen die robots, op in dat experiment dat je ze zegt hebt Spreken met elkaar of communiceren met elkaar, maar dat is gewoon eigenlijk opgezet omdat dat niet zo interessant was, hè, omdat er gegevens werden uitgewisseld die tot niet niets leen en dat, dat experiment duurde gewoon te lang. Dus men hoopte dat er wel iets ging uitkomen hè, op, zodat robots met elkaar op een zinvolle manier gegevensuitwisseling konden doen, maar dat bleek minder zinvol te zijn dan, dan gehoopt. Maar robots wisselen continu gegevens uit met elkaar. Hè, dus, ja, Gestuurd. Allee, als je een camera hebt, een robotsysteem, bestaat uit meerdere componenten. Hè, voor de camera, dat je ogen hebt, bestaat uit uh, voelsensoren of krachtsensoren in de vingertoppen. Uh, en, en die gegevens moeten naar de computer verwerkt worden. Ja, eigenlijk bestaat al communicatie tussen die camera, bijvoorbeeld, en, en de computer. Dan worden zo gegevens uitgewisseld. En als je dan bijvoorbeeld gaat kijken in een fabriek bijvoorbeeld, waar er meerdere robots naast elkaar staan, dan worden er tussen die verschillende robots ook gegevens uitgewisseld over. Bijvoorbeeld, ah let op, daar komt er een slecht product aan, ah, robotarm 901 moet die, uh, dat slechte product van de transportbond doen bijvoorbeeld. Dus op die manier kan het ook communicatie zijn natuurlijk. Dus het is altijd functioneel dat we dat moet zien. Hè. Dus het AI en, en alles, zo, ja, wat, uh, zo, zo, de menselijke intelligentie, daar zijn we nog lang niet aan toe. Ja, wat volgens mij elke persoon moet weten over artificiële intelligentie, is dat elk AI systeem gemaakt wordt voor en door mensen. En dus ter gevolge van de mensen die op een bepaalde manier naar problemen kijken, zal het AI-systeem ook eh, beperkingen hebben om een bepaald probleem op te lossen. Om een voorbeeld te geven, eh, wanneer een AI-systeem traint eh, of aanleert om bijvoorbeeld voedsel eh, gerechten te gaan eh, identificeren, eh, en bijvoorbeeld spaghetti bij bolognese eh, biefstuk friet eh, op basis van foto's eh, en geeft die een beperkte hoeveelheid aan voorbeelden uit uw eigen context, bijvoorbeeld allemaal Vlaamse gerechten, dan zal dat systeem niet in staat zijn om bijvoorbeeld Chinese of Indische maaltijden te herkennen. En dat is een beperking die ingebouwd wordt door de mens. En daarom dat het is, heel belangrijk is dat er ook lokaal, in elk land zelf, AI-specialisten zijn die AI-systemen kunnen maken. Dus AI-systemen hebben uiteraard wat risico's, of brengen risico's met zich mee, in de eerste, maar eigenlijk die risico's zijn meestal altijd verbonden met de mens, want het is de mens die een AI-systeem ontwerpt en het is ook de mens die dus, ja, vaak risico's, soms onnodige risico's, gaat inbouwen. In een AI-systeem gaat nooit meer doen dan wat de mens erin heeft geprogrammeerd of heeft voorgetoond aan het systeem. Um, dus Met andere woorden, die, die, die futuristische AI-killerrobots die je soms in films ziet, dat is nog niet voor morgen of daar moeten we ons eigenlijk niet zoveel zorgen over maken. Waar moeten we wel zorgen over maken is eigenlijk de implicaties van allerlei AI-systemen op ons eigen leven. Denk, uh, denk bijvoorbeeld in een luchthaven, uh, wordt er voor het gezichtsherkenning gedaan uh, um, en daar wordt er uh, ja, soms gaan mensen hè, die bijvoorbeeld uit een bepaalde andere culturele achtergrond komen, of je draagt bijvoorbeeld een hoofddoek, en dan zal je heel veel sneller gedetecteerd worden of geclassificeerd worden, om zo te zeggen, als zijn een potentiële uh, gevaar voor uh, de luchthaven. En dat is natuurlijk iets dat die mens in dat AI-systeem geprogrammeerd heeft. Hè. Moest die mens neutraal zijn, een neutrale kijk hebben en dan zou het dan niet een dat systeem zijn. Daarnaast heeft het ook een heel groot impact over op onze privacy. En dus een AI-systeem ja, kan veel meer gegevens verwerken dan dat je als mensen in feite individueel kan doen. En, en daardoor kan men soms gegevens combineren die op het eerste zicht onbenullig lijken. Maar, maar als je ze allemaal samen neemt, dan zou eigenlijk een, een grote ja, impact zijn op je, je eigen leven. En denk bijvoorbeeld, je bent op vakantie geweest, maar was ondertussen wat je misschien gezegd aan je werkgever of op school van oh ja, ik, ben, uh, ik moet iets anders doen, hè, iets, iets totaal anders, oké okay, uh, de school heeft je adres, uh, de foto's van je vakantie worden gecombineerd daaruit wordt er gehaald waar exact je exact op vakantie bent en dat je misschien plezier aan het maken bent terwijl je misschien juist beloofd dat om ja, een, een conferentie uh, bij te wonen en, uh, en dan gaat het systeem aan je werkgever voor het melden van Oei, maar je bent niet aan het werken, maar je bent eigenlijk vakantie aan het nemen. Uh, andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld, uh, vandaag de dag wordt, er, wordt je soms opgebeld hè, door uh, telecombedrijven of energiebedrijven, hè, te pas en te onpas om te vragen of je niet wilt overschakelen van de ene naar de andere. Maar vaak gaat dat ook gepaard met een soort analyse van allerlei gegevens over telefoongebruik, uh, energie gebruiken, die dus ze allemaal gaan behouden en combineren om te detecteren van oh, jij bent de geschikte klant of heb potentiële interesse om over te schakelen. Nu, de meeste mensen vinden die telefoons lastig en daaruit blijkt ook dat dat AI-systeem niet altijd zo accuraat werkt, natuurlijk. Dus, uh, AI systemen vandaag de dag zijn heel goed in problemen oplossen, allerlei problemen die je vandaag de dag kan tegenkomen. Denk aan bijvoorbeeld nummerplaat erkenning van snelheidsovertreders, denk aan gezichtsherkenning en bijvoorbeeld in stations om heel snel te zien hoeveel mensen er aanwezig zijn. Nou, een beetje, denk ook aan COVID, de drukte, van, hoeveel mensen er ter plekke zijn in de gaten te houden. Dus dat zijn allemaal heel specifieke zaken hè, waarvoor je systeem kan trainen. En wat zijn de beperkingen? De beperking is dat eigenlijk een AI-systeem niet werkt zoals dat een mens denkt. Hè. Dus een AI-systeem kan geen ongezien nieuw probleem oplossen. Hè. Daarnaast is het ook voor een AI-systeem heel moeilijk om fysieke problemen op te lossen. Vandaag de dag, hè, je kent misschien AlphaGo Zero, hè, de schaakrobot van Google, die kan allerlei uh, spelletjes heel goed, beter dan de mens gaan doen, hè, zoals schaken, maar uh, die zelfs robot kan bijvoorbeeld niet ingezet worden om een fysieke robot, hè, zoals hier op de achtergrond, uh, om die bijvoorbeeld uw beter te laten knopen. En, en dus uh, een AI-systeem, wat dat je moet doen, is, is heel goed in specifieke problemen oplossen, maar heel slecht in een brede hoeveelheid problemen oplossen. En dat is net wat de mens wel goed in is. You can find more information at www.aiatschool.eu